Google krijgt een mega boete. Hoe mega? 2,4 miljard mega. Dat is een record en ook nog eens veel hoger dan verwacht. We leggen je in een minuut uit waarom, zodat je het zelf niet hoeft te googlen. De boete komt vanuit de EU, omdat ze vinden dat Google zijn dominante machtspositie misbruikt. Bijvoorbeeld omdat ze hun eigen Google Shoppingdienst heel hoog in de zoekresultaten zetten. Daardoor hebben ze te veel voorsprong op andere prijsvergelijkers, zegt de EU chipfabrikant Intel kreeg trouwens ook alleen zo'n megaboete van die EU. Dat was er een van een miljard in 2009. Maar ja, hoe hard raakt zo'n boete Google nou echt? We zetten even wat getallen op een rijtje. De boete is dus 2,4 miljard euro. De omzet van het moederbedrijf van Google, Alphabet, was vorig jaar 80 miljard euro. En dat was een winst van 17 miljard. Oftewel, ze kunnen het best lijden.